Goedendag. prachtige winterdag vandaag met heel veel zon die lokaal wel met mist begon. Hier zien we die mist van bovenaf. In Rotterdam werd deze foto gemaakt, heel mooi die mistflarden die er te zien zijn. Uiteindelijk loste die mist toch nog wel vrij snel op en vanmiddag was het stralend weer. Nog zo'n foto met mist, mist op afstand in dit geval. De fotograaf zelf die stond eigenlijk wel in de zon, maar op afstand hingen de mistbanken. En al met al was het gewoon een prachtige en rustige ochtend met temperaturen onder het vriespunt. En komende nacht gaat dat weer gebeuren. We hebben nog te maken met een hoge drukgebied boven Polen en Duitsland en een uitloper richting ons land. Dat zorgt nog voor een zuidoostelijke stroming. Maar vanaf donderdag gaat dat wel heel duidelijk veranderen. Want dan wordt de stroming zuidwest. En krijgen we weer te maken met meer bewolking en ook wel weer wat hogere temperaturen. Hier zien we bijvoorbeeld op donderdag een front passeren. Dan zal het niet zo'n stralend weer meer zijn. Maar het is wel zo dat het hoge druk in de buurt blijft, ten zuiden van ons. Dat zorgt een voor een westelijke stroming in onze omgeving, maar die invloed van dat hoge drukgebied zorgt er ook voor dat op zich het heel rustig weer blijft en dat de kans op neerslag erg klein is. Nou dat geldt zeker voor vanavond en vannacht. Vanavond gaat de temperatuur alweer snel onderuit en dan krijgen we te maken met matige vorst op veel plaatsen met temperaturen rond de min 5. Misschien dat er ook nog wel een enkel mistbankje weer gaat ontstaan. Ik sluit dat niet uit. Er staat heel weinig wind en morgenochtend hebben we dan weer een mooie winterochtend met hier en daar die mistlierden. Maar ook de zon die erbij is en overdag ziet het er stralend uit. Veel zon en middagtemperaturen rond de 6 graden bij een matige wind uit het zuidoosten. Vanaf donderdag draait die wind dus weer meer naar het zuidwesten toe. Komt er geleidelijk aan meer bewolking. En dat zien we dan ook terug in de weersymbolen. Temperaturen gaan verder omhoog. In het er komen we al uit rond de 9 graden. En ook de nachttemperaturen gaan omhoog. Want donderdag op vrijdag blijft op veel plaatsen de temperatuur al net iets boven het vriespunt. De nachten daarna is dat eigenlijk overal het geval. Nog een fijne dag.